Goedemorgen. Zo mijn ochtendstem. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag samen met Alice aan het wandelen. En ik ga zo de live chat doen. En <coughs> zo mijn stem. <laughs> Dit zijn de eerste waar ik vandaag tegen praat. En daarna gaan we naar de paardjes toe. Maar eerst Alice uitlaten. We zijn onderweg naar de manege. Mijn haar is echt heel pluizig. Ja. Nou we zijn al losgestapt net op het terrein. Even een paar minuten. Ik denk 7, 8. En dus kunnen we nu aan de slag gelijk. Ik ga vroontje logeren. Ik heb ik nog helemaal niet verteld. Maar vandaag gaan we lekker logeren. Gisteren heb ik gereden. En ik het toch dat na een paar dagen zelf niet met haar bezig geweest te zijn. Dat ze weer wat en wat last van haar nek had, dus dat gaan we proberen met logeren vandaag er weer uit te krijgen. Uh, ja, ze heeft haar hoofd een beetje naar links, dus niet zo heel erg op deze kant. Dit is de makkelijke kant, druk zit je vast, zoals jullie weten. Dus we gaan eens even kijken hoe het gaat. Kom maar, Braaf, kom maar. Goed zo, bravo. En zo probeer ik haar te helpen om wat soepeler weer te worden, zonder dat het zeer doet. En dit lijkt wel aardig te gaan, zowel de tong uit de mond. Dat betekent dat het niet helemaal comfortabel is. Goed, ik heb de lijntjes op lang staan. En zo probeer ik toch een beetje haar buik te laten gebruiken. Dus ze gaan er een beetje naar binnen, zodat ze wat naar binnen toe. Ja, maar, of ik zeg het verkeerd, dus ik probeer ik te zorgen dat ze vooral in haar buik een beetje buigt. Ja, ik heb morgen ook nog geen pedal gezet. Kijk, daar is knuffie. Oh, blondie. Wil jij een kusje? Wil jij een kusje? Het is vandaag zondag. En ik moest in beeld van Tessa, dus hi! Van me zingen, hi! Ja. We zijn al eventjes op een paard is vanuit in de molen. Dan ga ik ja. ze allebei het gelijk freestylen. Ja, en dan ga ik ook een stukje filmen hoor. Uiteraard. En wat heb je gekregen? Vandaag? Ik heb van Zoe, Zoe van Toby, die daar is. Met roze kraaltjes en blondie met een hartje. Echt super schattig. Vanmiddag ga ik samen met de vriendin fietsen naar school toe. Dat is belangrijk. Dinsdag ga ik naar school. En dan kijken we de rest van de week, ja, het is eigenlijk weer terug naar trainen, naar school, school, gezond eten. Back to school! Back to work! Ik ga jullie. Klaar met de vakantie. Ik ga jullie dinsdag ook mijn laptop laten zien, want die krijg ik ook. Ah, ja, ik ga nu de paarden. Zitten daar nu altijd voor? Op drie minuten. Ik ga ze halen. Kom. Ja, wat je moet één paard kan, kan je hebt je twee paarden. We zijn nu eventjes gezamenlijk aan het draven. Het is gewoon puur om ze beweging te geven, verder en niks. En zo gaat het in de helft. Kom maar. We gaan in de helft van de tijd. Het is druk, het is rot weer, dus iedereen wil zijn paard laten bewegen. Goedemorgen! Het is vandaag maandag. Ik ben zoals altijd weer samen met Alice aan het wandelen. Ik zag. Het. <lacht> Ik uh, liep net langs een school. Daar ergens. En. Toen zag ik dat het weer begon. Ik zag allemaal mensen in de rij staan. Natuurlijk door corona is het natuurlijk wat moeilijker. Weer bijzonder dat het weer gaat beginnen. Morgen ga ik zelf weer naar school. Oeh. En we zijn op de Maneesje. Ik ben niet alleen, maar ik ben samen met Elisa. You? <laughs> we zitten op de paarden. Ik zitten op Boris, jij zit op corona. Um, wat zijn we op dit moment aan het doen? Niks. Ja, we staan aan het zonnetje op te warmen, want het is best koud. Nou ja, ik heb het koud, en ik de mouwtjes. jou valt het wel mee. Ja. Wat gaan we morgen doen? Morgen gaan wij weer naar school toe! Oh ja! Jee. Leuk is, hij zit op dezelfde school. Ik heb wel, ah jij... Nee, het is hartstikke leuk. In C, binnenkomen in arbeidsdraaf. C rechterhand. AXC binnenkomen in arbeidsdraaf. C rechterhand. C rechterhand. MF gebroken lijn 5 meter. MF gebroken lijn 5 meter. KXM van hand veranderen. Enkele passen de draf verruimen. KXM, hand veranderen, draf verruimen. HK, gebroken lijn 5 meter. HK, 5 meter. Tussen A en F, arbeidsgelopen links aanspringen. AF, arbeidsgelopen links. BEB grote volte. BEB grote volte. Tussen M en C overgang arbeidsdraf. MC draf. MC arbeidsdraf. EF hand veranderen. EF hand veranderen. Tussen A en K, arbeidsgelopen rechts aanspringen. A, K, arbeidsgelopen rechts aanspringen. EBE, grote volte. EBE, grote volte. Hou hem bij je. H en C, arbeidsdraf. H arbeidsdraf. NB overgangsstap. NB overgangsstap. BK van hand veranderen en enkele passende draf uh, stap verruimen. BK hand veranderen stap verruimen. AF overgang, arbeidsdraf. AF draf. B&B, grote volte, enkele draf passen, het paard de hals laten strekken. BEB grote volte, enkele draf passen, paard de hals laten strekken. Tussen B en M, teugels op maat. B en teugels op maat. Strekken, strekken. CX half grote volte links. En BM teugelsmaat maat. CX halve volte links, CX halve volte XB rechteruit. B rechterhand. A afwenden daarna arbeidsstap. A afwenden daarna arbeidsstap. Dus xg en g de groeten. En toen zaten we weer in de auto. Da -da -da -da. <laughs> hoe? Ja, nou, hoe dan is Is niet leuk meer? Net als leuk. Ja. <laughs> ik schrok me dood. Ja, dat was ook natuurlijk dat te hoor. <laughs> nou, hoe deed je het net? Ja, nee, nu is het niet leuk meer. <laughs> het is alleen leuk is <laughs> Hoe? Ja, right. En waar zijn we nu onderweg? naar? Heb je te, tegen mij? <laughs> ja, ik heb tegen jou, ja. Naar de... Mac. McDonalds, jee! Dus de laatste dag dat we slecht gaan doen, nou ja, in ieder wij. Want daarna is het 1 september. En dat gaat nog wel gapig. En gaan we weer netjes eten. Want nu zijn we een beetje aan de slechte kant Vette de er weer af. Die? Ik heb da? de moet daar. er weer af. Die moet er weer af. No -weer af. Hmm. En wat ga jij doen vanaf 1 september? Let's school. Wij gaan naar ja. McDonalds. Het is vandaag, ik wil eigenlijk maandag zeggen, maar het is vandaag dinsdag. Ik ben vandaag, oh, dan gaat het hoesje. Ik ben vandaag weer voor het eerst naar school toe geweest. Ik heb vandaag mijn laptop gekregen en heel veel informatie. Morgen begin ik eigenlijk al gelijk weer met echt het lessen: ik begin met Duits en biologie. En moeders, wat gaan wij nu doen? We gaan naar stal. Daar gaat Tessa even de paardjes doen, want jij had een lekker band. Ik had een lekker band. Dat betekende dat ik Tess met de auto even opgehaald heb en daarna wilde ze graag haar laptop installeren met de vader. Dus toen zijn we naar de zaak geweest. Alleen dat duurde allemaal ietsje langer dan dat we bedacht hadden. Dus nu moet ik nog een aantal dingen afmaken. Dus Tess, die gaat de paarden doen en ik ga werken. Ik ga dus in de stadmolen zetten en paddock en freestylen. Mm. het is vandaag woensdag ik heb zo'n les met blondie en met boris ik begin met blondie en we gaan vandaag in de buitenbak het zonnetje schijnt dus uh, ben je er klaar voor gaat trainen gaat ja, trainen voor je voor de B want die ga ik HC starten aan je binnen teugel en blijf mooi rechtop zitten. Hè? Goed, ontspannen. En weer naar voren. Kom maar. Ja. Zo, ja. En toch met je kuiten aan je buik, zeg je, hé hey vriend. Wel een beetje je buik in als je sterk wordt. En niet trekken, maar doe daar. Geef hem daar net ook niet die steun, hè. Dus blijf daar je hulp herhalen. En dat hoeft voor mij niet zichtbaar te zijn, hè. Dat is voor jou spieren aanspannen, spieren ontspannen. Spieren aanspannen, spieren ontspannen. Oké, okay, dan draap je aan en dan draap je door. En zelfs al rij je naar de bijna stad, dan laat je niet je benen afhangen. Hè? Zo, dan niet je spoor, maar een beetje je kuitje dat tegen hem zegt, hé hey, vriend, die navel inhouden. Dus op het moment dat jij dan merkt, hij gaat een beetje als een giraf lopen, denk dan niet met je hand, oh, je moet ze hoofd naar beneden houden, maar je zegt meteen tegen zijn navel, hé hey, vriend, jij moet wel aan het werk blijven. Goed zo, goed oh, en lopen was er wel heel moeite gelijk. Zo, ja. Goed, iets minder scheven ze zijn hals. Ja, goed zo. Ja, maar blijf, terwijl je mag van mij dit best aan de voorkant doen, als dat met twee teugels is. Maar blijf wel in zijn rug en in zijn achterbenen constant zeggen, snel en terug, snel en terug, snel en terug. Zo. En in dat terug zeggen we dan billen aanknijpen en dan weer ben je nog voorwaarts. Ja, en dan alweer terug. Het is vandaag donderdag. Ik heb hier school gehad. Nu ben ik hier. Voor <lacht> als je dat nog niet wist. En morgen heb ik mijn laatste dag school, en dat is het weekend. Ah. Ja, het is weekend, vrouw. Net was heel hard aan het schudden, nu niet meer. Ja, ja, zegt ze. Ja, en, het is weekend. Oh, sorry. Ja. En ik heb over twee minuten les. Uh, je hebt dit weekend proefjes, dus je gaat nu proefgericht trainen, denk ik. Ja, ik denk het wel. Nou, let's go. Als ik blondie heb aangezien. Toch proberen dat je niet te veel in blijft vragen. Hè? Je mag verbinding houden, je mag best een keer twee ringvingers de goede weg opwijzen. Maar niet te veel één hand meer of één hand niet. Daar. Iets minder de neus naar binnen. Iets minder de neus naar binnen. Oh, ja. Borges is inmiddels opgezadeld. Hij heeft een zweep al in zijn en zijn mond. Hij zegt die moet je ook meenemen. Ik pak hem vast en hij wil hem niet meer loslaten. Hebben. We gaan vandaag aan de slag en hoeven niet voor de wedstrijd. De wedstrijd, bam, bam. Dat je aan wilt draven. Maak je lang. Opletten. Goed zo. Terug in je bovenlichaam. En terug. En En haalt. Wil je het zien Boris? Hé. Hey. Goed zo. Ja, heel goed. S, rechtuit rijden. Nee, niet. Volte hier. En dan bij de C afwenden. Ga ah, precies. Wat is de deel? Bij de A. Bij de C. Dus eerst de volte hier, dan bij de C afwenden naar de A, want dan kun je namelijk in de spiegel kijken. Goed zo. Jouw werk zit in de hoek. Dan neem je de tijd. Gaat ik even daar staan, dan kan ik zien of je recht blijft. Hou voor de deur je linkerhand een beetje laag. Grote volte bij de E, linkerhand laag. Goed zo. Kijk waar je naartoe wil. Rij daar met twee benen naartoe. Rij met twee benen naar je doel. Rij met twee benen naar je doel. Zo, ja. Keurig. Rij met twee benen naar je doel. Tussen de C en de M naar de draf. Maak jezelf lang. Jezelf laat. Op je zin, op je zin, op je zin. Goed zo. En zeker hier Tess, als jij beetje voelt, deze zegt, hoort jullie dat mooi. Goed zo, heel goed. Van de hand veranderen bij de M. En dan doe je enkele passen de draf eruit. So Als je redt. Ik zou liever... Het, alle, het, alle, het liefst heb ik met twee handen, maar het allerliefst... Als dan één hand meer, dat is die buiten toe. Want anders kun je zijn neus naar binnen en dan gaat je lichaam weer naar buiten. Houden dus het mooi terug en ontspannen. Zo, ja. Goed zo. Kijken. Stuur naar de A. Stuur naar de A. Goed zo. En recht. En recht. En dan ga je linksaf bij de A. Zo, so, ik heb les gehad met Blondie. Het ging vandaag echt super goed. Ze was al wat losser dan, hé. Hey. Ze was al wat losser dan de dag ervoor. En het is vandaag natuurlijk ook vrijdag, dus dat betekent het einde van de week. Dus super leuk dat je gekeken naar deze weekvlog. Doe we een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En als je toch bezig bent, klik op de abonneerknop en op het belletje. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende video morgen. En dan. Uh, doei!